in in, in, in, in no time. Yeah. En uh, je gaat snel beslissingen nemen, je komt in een soort flow hè, van de, de, die, de, de, de, de, die theorie van de creativiteit als het goed gaat kom je in een soort flow. En, uh, die, en dat, is, dat is een soort versnelling, dus alles gaat sneller. Maar bijvoorbeeld, het is rampzalig als je met een groep iets maakt en één van de mensen van die groep heeft niet door dat je in de acceleratiefase zit. Dus die gaat zeggen van, we moeten het toch nog eens over hebben of dit wel een goed idee is of zo. Nee, we hebben nog drie uur, geen gezeik. Jij doet dit, jij doet dat, ja. het is ook buitengewoon ja. Oké. Okay. En dat is een, een soort fase ja. die je altijd moet, die heb je altijd ja. en daar kun je ook in trainen. Want er zijn sommige mensen die halen deadlines niet omdat ze niet snappen dat dat dat je in die versnelling, die blijven dan toch hebben van, oh, ik ja. moet een keuze maken. Wordt het nou dit of dat, en dat. Ja. ja, je moet wel een keuze maken, maar je moet niet zeiken, want je hebt nog maar een paar uur en dan moet het er zijn. Dus je moet een keuze maken.